Welkom bij Iedereen kan haken. Ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren hier op de rode button knik, klikken. Um, de video van de diamond wave Stitch, uh, de diagonale dan, uh, die is klaar en die vinden jullie ook hieronder. Dat is een aparte video van dit dekentje en we gaan nu dus beginnen aan de rand en de rand um, ja dat kan je zelf weten hoe dat je die erop haakt maar um, ik zal even uitleggen hoe ik de rand heb gehaakt en dan haak ik ook een stukje met jullie mee zodat um, ja zodat je eigenlijk ook wel een mooie afwerking krijgt van je dekentje uh, zoals dit is of ja je kan er natuurlijk ook een vest van maken of een tas of ja het is de uitleg van de steek maar hij heeft echt rechte zijkanten dus je kan eigenlijk heel veel dingen met deze diagonale diamond wave stitch ja die kleurtjes die zijn echt prachtig en hij is echt ik ben er echt trots op um, je hebt ook he twee hele mooie kanten omdat je het werk iedere keer keert Um, ja, ik heb hier dus uh, de video aanstaan, nog van de hele uitleg hoe je dit moet maken. En het lijkt ingewikkeld, maar dat valt echt reuze mee. We gaan nu dus aan het randje beginnen van de, de diagonale Diamond Wave Stitch. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken en um, abonneer, maar dat heb ik al gevraagd. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. je hebt nodig voor het randje te haken een schaartje haaknaald nummer 4 en een paar steekmarkeerders is altijd makkelijk om in de hoek eventjes een steekmarker te plaatsen en ik pak even mijn proeflapje erbij zodat je ziet ook kijk die draadjes die heb ik eigenlijk ingeweven met een stopnaald je pakt eigenlijk het draadje en je trekt hem door dezelfde kleur heen waar je mee gehaakt hebt en nu gaan we dus het randje haken en ik zal een randje uitleggen van de bovenkant zoals we hierboven hebben gedaan Even kijken hier dit is natuurlijk nog een proeflapje maar dan leg ik eventjes uit hoe ik het gedaan heb Je maakt een opzetlus. En je hoeft niet in een hoek te beginnen hoor. Je kan gewoon beginnen in het midden van je werkje. En dit zijn dus de boven- en de onderkanten. En zoals je ziet zijn dit gewoon hier keer drie steken zo. En drie steken de dubbele stokjes van de uitleg van de vorige video. Nou, met die opzetlus hou je dus eigenlijk je draad achter je werk en je steekt in die eerste het maakt niet uit hoor in of je op de hoek begint of in het midden je steekt in je haalt je draad op en je haalt om kijk of je het heel goed kan zien camera even goed vastzetten je haalt om door twee lussen dan pak je de volgende steek je steekt in je pakt je draad op omslaan en door twee lussen dan pak je die derde steek op of je draad ophalen en je slaat om door twee lussen dan kom je hier bij die drie dubbele stokjes dan pak je weer die steek je pakt echt de steek die je gebruikt hebt en je maakt weer een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Kijk, dan zie je dat je weer hier bij die steek bent. Ik heb hier 1, 2, 3 vaste gedaan, en dan heb ik hier al een steek gepakt. En dan pak je de volgende steek. En als je de diamond wave stitch gemaakt hebt, dan weet je gewoon: oh ja, dat zijn echt steken, dan weet je dat. En dan heb je hier weer die drie dubbele stokjes, daar zet je weer een vaste in, en zo maak je de deken af en op de zijkanten, die laat ik nu even hier zien daar pak je twee vaste op elke zijkant dus twee vaste, twee vaste, twee vaste en dan leg ik even uit hoe ik de hoek heb gedaan dat zijn dus uh, in elke hoek kan je een steekmaker zetten en dan zet je drie vaste op de hoeken want anders gaat die krullen en op de tweede toer, kijk hier. Heb ik dus iedere steek gepakt met vaste, dus je gaat eerst die hele deken met vaste doen op de hoeken 3 vaste, en um, aan de zijkanten pak je per kleur 2 vaste. En zo ga je heel de deken weer af. Pak ik weer even mijn proeflapje bij. Kijk en als je gaat keren en je gaat de tweede toer maken. Met um, halve stokjes. Dus dan doe je twee lossen en dan keer je weer je werk. Ja, ik heb even hier mijn proeflapje, maar je keert weer je werk. En dan gaan we de tweede toer met halve vaste doen. Je hebt net je werk gekeerd en je hebt twee lossen gedaan. En dan ga je. In, want deze telt als stokje eigenlijk maar ik vind het mooi om geen gaatje te krijgen zet je hem in de eerste steek en dan maak je een half stokje omslaan en doordat je even deze weer een half stokje doordat je natuurlijk een hele rand met vaste hebt gehaakt en je keert het werk dan heb je ook weer allebei mooie kantjes aan je werk kijk en hier zie ik pak ik niet de hele steek je moet echte twee lusjes pakken en de tweede toer is dus halve stokjes je mag natuurlijk zelf weten welke rand je eraan haakt maar ik heb dit geprobeerd zo en ik vind dit echt het mooiste randje. En nu gaan we verder nog met een picot randje wat ik eigenlijk zelf een beetje verzonnen heb. Dus de hele uh, uh, deken maak je de tweede toer met halve vaste. En ook uh, op de hoeken uh, doe je drie halve vaste op de hoek. En dan pak je echt het laatste, de middelste vaste, daar zet je weer drie halve vaste op. Dus dan doe je drie halve vaste in één steek. Ik ben nu al de hele deken rond gegaan met toer 2 en dan sluit je eigenlijk hier bovenin maak maak nog in één steek maak je de laatste steek maak je twee halve vaste. Want dan kom je ook uit op drie halve vaste. En dan sluit je de toer. Of met drie halve stokjes, zo moet ik het zeggen. En je sluit de toer met een halve vaste. Kijk, dan is het weer mooi netjes afgewerkt. En dan gaan we nu naar toer 3 beginnen. En toer 3 heb ik bedacht. Um, om niet aan de korte kant uh, de picootjes te maken om een picootjesrand te maken maar juist alleen aan de zijkanten want ik vond het ook anders ging het hier golven aan de bovenkant dus alleen aan de lange kant gaan we nu nog een toer um, picootjes maken en die picootjes zijn op een bepaalde manier zoals ik het bedacht heb dus daar gaan we nu mee beginnen met toer 3 en dan zie ik je zo weer terug tot zo. Ik heb een ander kleurtje gepakt, het is gewoon makkelijker uitleggen. Je maakt dus een opzetlus. Steekt in de hoek in of waar dat je ook wil, waar je geëindigd bent, en je zet de steek goed vast en je maakt twee lossen, dan ga je er nog een in zetten omdat het de hoek is: een halve half stokje, dan gaan we drie lossen maken: 1, 2, 3 en dan gaan we om het halve stokje gaan we weer een half stokje maken dan gaan we weer een half stokje in de volgende steek maken en dat doen we drie keer drie keer en dus dit is twee dit is 3, zie je? dus we zijn begonnen met twee losse een half stokje drie losse en een half stokje om het stokje heen dan gaan we weer drie losse maken 1 2 3 en dan gaan we een half stokje om dit stokje maken dus je steekt gewoon eigenlijk voor het laatste halve stokje in en dan maak je een half stokje en zo vond ik het picootje mooier, nou nu gaan we weer drie halve stokjes maken ik zet even een beetje met het garen dat het een beetje omdat ik het goed wil uitleggen gaat het dus toevallig net zit ik te splijten oh, zit hij goed, nu gaan we dus eventjes netjes alles wegleggen ik ga even veel beter ervoor zitten ook belangrijk dat je goed voor je werk gaat zitten en als je dus het picootje gedaan hebt, ga je weer drie halve stokjes maken een twee drie zie je zo vind ik gewoon het picootje vind ik gewoon mooier anders krijg je wel zo'n vroemeltje maar ja goed dit is nou mijn manier 1 2 3 en weer om het halve stokje een half stokje en weer 3 halve stokjes in elke steek dus 1 drie lossen en een half stokje 1, 2, drie en drie losse zie je hoe mooi het resultaat wordt? ik ben een echt eigenlijk wel heel blij mee en nu heb ik uh, misschien dat de kleuren niet zo goed op beeld overkomen, maar ik heb een rode rand vaste gemaakt, een rode rand uh, halve stokjes en nu dan uh, ja de nieuwe picot stokjes. Ik heb al drie losse gemaakt, dus nu ga ik weer een half stokje om het halve stokje maken. En weer drie halve stokjes. En weer drie losse. En weer een halve stokje. ik hoop dat jullie met veel plezier naar de filmpjes kijken ik zou zeggen haak lekker verder tot op het eind je kan gewoon hier stoppen met een halve vaste op het eind Dus oh nee je maakt alleen eigenlijk de lange kanten de picotjes want anders wordt het hier te wijd maar dat mag je zelf weten dus alleen over de lange kant van het dekentje maak ik de pico randje nou en ik zou zeggen blijf kijken en dankjewel voor het uh, abonneren en uh, tot de volgende video er is ook een kookpatroon van dit hele dekentje ik zal de rand er nog even bijschrijven mocht je het uh, patroon al besteld hebben dan schrijf ik nog even op uh, erbij en dan krijg je die gewoon nog uh, gratis toegestuurd en anders kan je gewoon nog het patroon bestellen en dan uh, zou ik zeggen Heel veel plezier met diagonale weefstitch. De uitleg is al op een andere video. Het kooppatroon kan je bestellen via iedereen op mailadres. Iedereen kan haken: het hotmail.com. En tot de volgende video. Tot ziens!